Hallo, wow, ik ben Remco en ik loop op dit moment in Bakken. Wat maakt Bakken nou zo populair? We zitten natuurlijk heel dicht bij, het zee, bij de zee, heel dicht bij de duinen. Maar ook de jaren 30 woningen die hier zijn, zijn erg populair. Nou, dat komt ook omdat ze een prachtige uitstraling hebben. En deze woning achter mij, die komt binnenkort in de verkoop. Eh, maar ook van binnen heel mooi gerenoveerd. Met een mooie keuken, openslaande deuren naar buiten en een prachtige badkamer. Dus kom gerust kijken. Bel met HVMS 0251 655 086.